Onderzoek heeft aangetoond dat 80 van de mensen die diagnosticeerd zijn met depressieve klachten beter worden met een placebo. Met andere woorden, het geloof dat een pilletje, een suikerpilletje, wel te verstaan en helpt om beter te worden, laat resultaat zien. We kunnen er dan ook niet uh, zomaar uh, opzij schuiven dat de manier van jouw denken niet van invloed zou hebben op hoe je fysieke gezondheid ervoor staat. Andersom is dat ook zo. effect van nocebo, no tegenovergestelde dus, denken dat je ergens ziek van wordt, maakt het lichaam ziek. We weten allemaal dat invloeden van buitenaf invloed hebben op onze gezondheid. Dan hebben we het natuurlijk over echte fysieke invloeden als vervuiling, hè, uh, uh, natuur, uh, hebben we het echt over milieuvervuiling, uh, maar natuurlijk al heel klein. Wat gebeurt er in je huis? Hoe is de ventilatie thuis? enzovoort? Dat allemaal invloed. Wie, wie kent niet de verhalen van de mensen die ziek worden van... Uh, slecht onderhouden huizen met bijvoorbeeld met heel veel schimmel erin. Hè? Dus de buitenkant heeft ook invloed op onze uh, gezondheid. En als je dan beseft dat alles met elkaar invloed heeft op jouw fysieke en mentale gezondheid. En dus ook je sociale component. En dus ook jijzelf. Begrijp je dat we niet kunnen uh, kijken van... Dit moet je doen om beter te worden. Dit zo moet je bewegen om beter te worden. Dat moet je laten staan. Dat moet je juist niet laten staan. Dat moet je juist nemen enzovoort. Er zijn natuurlijk allemaal richtlijnen en dat is fijn. En het is fijn dat wetenschap uh, ons steunt om een soort van richting, een soort van koers te, te varen. Maar uiteindelijk begint het toch echt met jou. En dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik tot een paar jaar geleden redelijk overtuigd was dat het echt mind over matter was. Met andere woorden, dat je... Manier van denken bepalend is voor je gezondheid. Inmiddels weet ik dat dat onterechte aanname is, want dat het echt om een combinatie gaat tussen fysiek en mentaal. Met andere woorden, we weten nu bijvoorbeeld, hè, ik heb jullie verteld over het microbioom, we weten bijvoorbeeld dat het de darmfunctie, de darmgezondheid bepalend is ook voor hoe jij van denkt, uh, de manier van denken. En uh, naast het microbioom die dus zelf een neurale functie heeft, net als het brein, weten we ook dat het hart zelf neurale signalen, of uh, ja, signalen kan uitzenden naar de hersenen en naar het bloed. En dus is het niet alleen maar mind over matter, maar moeten we echt kijken naar die balans. Invloed dus van jouw denken op jouw brein. Daar wil ik het over hebben. Zelfdolk. En we weten dus dat uh, als jij maar de hele tijd tegen jezelf zegt dat je ziek wordt. Of dat je ziek gaat worden. Dan is er grote kans dat je ziek gaat worden. Um, als jij gaat zeggen dat je zin in het leven hebt. Dan heb je grote kans dat je zin in het leven krijgt. Dan wil ik er wel meteen een kanttekening bij zetten. Want het is niet zo dat als je een ernstige ziekte hebt. Uh, dat je dan maar zegt, ik ben beter, ik ben beter, dat je dan vanzelf beter wordt. Uh, het, het is natuurlijk, we moeten dit wel in perspectief en in, in, in redelijkheid bekijken. Want sommige zaken zijn gewoon kut en kan je niks aan doen of kan je weinig aan doen. Uh, het enige wat je dan zou kunnen doen is hoe ga je om met bepaalde omstandigheden. Maar te denken dat je alles weg kan denken, dat zou wel heel erg makkelijk zijn. Dat geeft trouwens ook nog een, uh, nogal een nare bijsmaak voor de mensen die een ziekte hebben. Alsof ze dat dan zelf zouden hebben afgeroepen over hunzelf. Dus dat wil ik als kanttekening zetten. Het is namelijk ook zo, we weten dus die 80% van de mensen die een placebo krijgen in plaats van medicatie te, tegen depressiviteit. Dan zijn er nog altijd 20% van de mensen die dat niet hebben. En die dus ja, gewoon toch tegen de lamp aan lopen met betreft de symptomen van die, van die uh, depressiviteit dus we weten het heeft invloed maar het is niet zo dat je kan zeggen dan moet je maar dit doen dan dan word je beter snap je wat ik zeg dus probeer daar enigszins met respect voor andere mensen uh, maar ook met redelijkheid en met realiteitszin uh, naar te kijken Het Zilveren Kruis heeft recent uh, laten zien onderzoek gedaan en wat blijkt nu 88%, bijna 9 op de 10 mensen, 88% van de mensen die ervaart een verhoogde mate van stress. Als je dus een maalge mate van stress ervaart, ga je eigenlijk automatisch meer reactief leven. Dat betekent dat je minder bewuste keuzes kan maken... En meer je laat verleiden door externe prikkels. Het wordt dan nog steeds, het wordt daardoor nog veel lastiger om bewust te zijn van wat jouw innerlijke monoloog is, dus wat je tegen jezelf zegt. Um, dus heel vaak hè, kunnen we zeggen van, ik heb het met Fitspel gaan, het eigenlijk Fitspel gaat over blijft slank worden door persoonlijk leiderschap. En met Fitspel heb ik het heel vaak over, uh, uh, nou ja, de essentie is eigenlijk, het maakt geen moe uit wat je eet. <laughs> de essentie van afvallen is creëren negatieve energiebalans. Op welke manier maakt geen moer uit? Natuurlijk zijn er richtlijnen voor gezonde voeding, waardoor als je die handhaaft of waardoor je die pakt, dat je op een gezondere, gezondere manier uh, een gezond gewicht kan creëren. Maar we weten uiteindelijk: gaat het om het creëren van een gezond gewicht, levert meer voordeel op dan de manier hoe je daar bent gekomen. Dus of dat nou met een McDonald's-dieet is, of dat dat nou met een vegan, hupplepup, uh, kombucha-rapteplan uh, is, dat maakt niet zoveel uit. We weten wel dat gezonde voeding natuurlijk hele andere bijzaken ook heeft. Dus het gaat niet alleen om het gewicht, weet je wel. Natuurlijk ben ik voorstander van gezonde voeding. Hier, ik heb hier ook mijn, uh, mijn appeltje en mijn paprika uh, uh, op tafel liggen, weet je wel. Maar het gaat niet om... Uh, de, de, wat je eet over het, voor het afvallen is niet zo belangrijk. He, wat je eet voor andere gezondheidskenmerken is superbelangrijk. En dan wil ik je graag verwijzen nog even naar de video of de podcast over het microbioom. Alleen daar al voor is het belangrijk. Nou, ik af. sorry. Ik ga weer even terugkomen. Um, als, dus, uh, als je dus weet wat je wilt, maar je hebt de overtuiging dat het je niet gaat lukken, dan gaat het je gewoon niet lukken. Heel simpel. Ik had gisteren een een op één coaching-call met, uh, met een speler En die wist precies allemaal te vertellen wat ze moest doen. Enerzijds, dus echt gewoon de cognitieve kennis. En ze wist me ook precies te vertellen um, uh, dat ze niet door een bepaalde barrière van een gewicht kon komen. En door vragen kwamen we erachter, of kwam ik erachter, of kwam zij erachter, kwamen we er samen achter, moet ik zeggen dat het gewicht behoudt, het gewicht behoudt, dus het niet kunnen afvallen, het niet willen afvallen, want ze heeft geen metabolieke, uh, metabole ziektes, uh, onderliggende ziektes, uh, ze is verder prima gezond, ze heeft geen hoge bloeddruk, ze heeft nergens last van, of tenminste ze heeft stresservaring, maar niet dat het uh, ziekmakende stresservaring is. En toch won ze niet afvallen. En, door doorvragen blijkt dat zij dus iets heeft vastgehouden aan emotie... waardoor zij zich dus goed voelt, goed beter voelt... in het lichaam waarin ze niet verkeert. Dat zijn dus onbewuste overtuigingen... waardoor je jezelf helemaal gek kan maken als je jezelf afvraagt... en ik wil het zo graag en waarom doe ik het niet? En ik wil het zo graag en waarom doe ik het niet? Dat noemen we ambivalentie in leefstijl. Dat gebeurt eigenlijk bij iedereen... Maar als je daar niet achterkomt wat daarvan de reden is, kan het behoorlijk frustrerend zijn. Het ding is dus dat je dan misschien niet zo hard moet gaan zoeken, maar misschien veel meer je zelftalk moet gaan veranderen. De manier waar je het tegen jezelf zegt moet gaan veranderen. Enerzijds en anderzijds je regulatiesysteem moet versterken. Waardoor je dus de energie hebt om die veranderprocessen te gaan starten. Als je dus praat tegen jezelf, en ik heb in de Facebook-community, Slank en Persoonlijk Leiderschap, heb ik de vraag gesteld, wat zeg je tegen jezelf? Wat denk je als eerst? Of wat zeg je tegen jezelf? Het moment dat je opstaat. En, nou ja, ik heb best wel wat leuke reacties gekregen. Allemaal heel verschillend. De ene was, shit, ik moet naar het werk. De ander was, ik heb zin in koffie. De ander die zegt, van, ik loop eigenlijk mijn planning van de dag door. En zo heeft ieder zijn eigen, um, eigen gedachten. Er, er was geen enkele opmerking in die groep, uh, in die oproep, die functioneel is. En dat is, als je ogen open doet, dat je vijf seconden je ogen open houdt. En in die vijf seconden je ofwel een affirmatie zegt, ofwel een dankbetuiging uit. En ik weet het jongens, dit klinkt verschrikkelijk, verschrikkelijk zweverig. Maar als je me langer kent dan <laughs> vandaag, dan weet je ook dat ik enorm praktisch ben ingesteld. En ik zeg dit ook niet... Uh, ik zeg dit echt alleen maar, moet ik zeggen, niet, maar ik zeg het alleen maar... ...omdat het een praktische uh, manier is om jouw zelftolk, wat je tegen jezelf zegt... ...om die direct bij het opstaan te veranderen. Als je een affirmatie, en dan kom ik zo direct op wat een goede affirmatie is... ...als een affirmatie start met de dag... Dan zet je je gedachten, je bewuste brein direct daarop. In plaats van dat je dus zegt: oh, Ik moet naar mijn werk, oh, ik heb dat allemaal te doen, ik moet zo doen, ik moet zo doen. Dan start je je dag met een negatieve mindset. Als je dag dus start met een affirmatie, dan start je je dag met een positieve mindset. Denkend in mogelijkheden. Als je dag start met dank, en het kan alles zijn: hè? Ik ben dankbaar dat ik zo lekker heb geslapen, bijvoorbeeld. Ik ben dankbaar dat ik zo lekker kan douchen. Ik ben dankbaar dat ik dit mooie werk kan doen. Ik ben dankbaar voor mijn lieve partner, voor mijn kind, die waar ik zielsveel van hou en die nog in gezondheid leeft. Ook dankbaar is een van de meest positieve emoties die je kan uiten. Dan start je je dag ook weer op een positieve manier. Als je dat dan weet vast te houden, door, ik zeg maar wat, dus door een lunchwandeling te maken, door. Tussen je werk door elk uur een paar diepe aanhalingen te doen. Dan creëer je een continue balans van jouw fysieke en jouw mentale positieve zijn. Jij bepaalt echt waar jouw focus naartoe gaat. En nou ja, iedereen, ik, ik geloof dat het. Volgens mij is het een uitspraak van Tesla, Tesla. En ik geloof dat het van Tesla is. De, ik bedoel dan niet Tesla van, van Elon Musk, maar echt de Tesla als wetenschapper, de neuro of de natuurkundige wetenschapper. En Tony Robbins die heeft de uitspraak overgenomen. En de uitspraak gaat als where energy goes, of sorry, where focus goes, energy flows. Dus waar jouw focus naartoe gaat, dat gaat jouw energie geven of kosten. En het kan dus wel energiekosten. De batterij kan zowel leeg worden als je kan de batterij ermee vullen. Dat is geen akra Dat is geen wishful thinking. Dat is niet een of ander secret. Dat is gewoon in je brein werkt. Want de manier wanneer jij dus bewust hè, en, en een bewust een affirmatie uitspreken en bewust uh, een dankbaarheid iets uitspreken, dat is een bewuste keuze. En wat je eigenlijk doet, is je zet de paden, gewoon de neurale, sorry, de neurale verbindingen in je hersenen, die dus zorgen voor die positieve beleving, die zet je aan. En dan denk je van, nou, als zo makkelijk het is, waarom doet dan niemand dit? Maar dat is, vind ik echt, zo'n kul en onzin en bullshit statement. Want laten we eerlijk zijn, jongens. Als het zo makkelijk is, het is zo makkelijk. Juist de simpele dingen die zo makkelijk zijn, worden, zo, worden vaak zo niet gedaan. Weet je wel? Hoe, wat, wat is er nou makkelijker, als je wil afvallen, dan minder te eten en meer te bewegen? <laughs> Weet je wel? Maar 50 plus procent van de mensen hebben overgewicht. Juist de dingen die makkelijk lijken, zijn zo verdomde lastig om te doen. En hebben een bepaalde ja, commitment en een bepaalde... Zelfcontrole nodig om dat te doen. En ook gewoon vooral een bepaald bewustzijn. Ja, als jij nu morgen opstaat en je denkt gewoon. dan zal je misschien onder de douche staan en dan denk je: oh ja shit, ik zou een dankbaarheidsdingetje doen op het moment dat ik mijn ogen open doe, snap je wel? Dat heeft ook training nodig. Wat er gebeurt als jij nu maar vaak genoeg tegen jezelf iets zegt met een positieve donatie of een dankbaarheid. Dan maak je eigenlijk gewoon een nieuwe neurale verbinding in die hersenen. En hoe sterker die wordt, en ik daag je uit om eens gewoon de een podcast te lezen over van snelweg naar zand, van zandpad naar snelweg. Daar, daar leg ik dit heel duidelijk in uit. Want hoe vaker jij dus die neurale paden gaat bewandelen, hoe sterker die naar voren komen. En hoe sneller die, en vooral, daar komt die. Hoe automatischer die naar voren komt. Met andere woorden, als jij maar iets vaak genoeg herhaalt, wordt dat een automatisme. Dat geldt zowel in gedrag, dus als jij maar vaak genoeg twee liter water per dag drinkt, dan wordt het een automatisme. Als jij maar vaak genoeg die 7,5 tot 10.000 stappen per dag gaat maken, dan wordt het een automatisme. En zo gaat het ook in jouw gedachtes. De manier van denken in de herhaling zorgt voor een automatisme. Maar wat is ons geleerd? De meeste mensen is ons geleerd om een negatieve automatisme in gedachten te hebben. Waarom? Om de hele simpele reden dat wij als kind ongeveer tot ons zesde jaar ongeveer 27 keer nee tegen ons is gezegd. Dat betekent dat als we zes jaar zijn, dat we 60.000 keer nee hebben gehoord. Ik weet niet precies wat de cijfers zijn voor ja, maar dit is echt onderzocht. Maar de, de, de, de cijfers dat ja tegen ons gezegd is, significant lager. Als we kijken naar, link, naar uh, pff, zeg je dat, taal. We weten gewoon dat taal en dat is het dus ook zelf toch is het dus ook taal. We weten dat taal bepalend kan zijn of in ieder geval van invloed is. Op de manier hoe jij het leven staat en hoe jij met de situaties in het leven omgaat. Dus kan je je voorstellen dat de meeste mensen van ons, die zijn gewoon negatief als automatisme opgegroeid. En je kan je voorstellen, fast voor van zes jaar, je hebt al 60.000 keer nee tegen jezelf horen tegen zeggen. Fast forward naar je huidige leven nu. Dan is het niet zo vreemd, simpelweg, dat je... Dat je tegen jezelf zegt, dat lukt me niet. Ik kan het niet. Ik mag het niet. Ik ben niet goed genoeg. Dus dat komt ergens door. Dat komt ergens door. Als we echt kijken naar hele jonge baby's in een, moet ik wel zeggen, in een veilige omgeving. Dan, zijn dat, dan is dat één brok creativiteit en één brok mogelijkheid. Die ons, naarmate we ouder worden genomen... Steeds een beetje wordt afgebrokkeld. Niet uit onwil, niet uit kwaadheid, maar met de gedachte dat we daarmee onze kinderen beschermen. Ik, ik weet nog heel goed een keer, toen, toen had ik een coachgesprek met een dame. En die had haar kind mee, want het was een coachgesprek in het bos. En die had haar kind mee. En, en die was bij mij bij coaching omdat ze uh, angststoornissen ervaarde, ook bij psycholoog, maar ze wilde ook door mij gekozen worden en uh, zij uh, en, en wij liepen gewoon door het bos en haar kind was, ik meen vier of vijf toen en zij zei toen tegen dat kind die, die ging rennen wat een kind moet doen in het bos, denk ik dan hè? en die ging rennen en toen riep zij het kind, niet rennen zodra ik val je <laughs> ik stond echt perplex, dus ik keek eraan ik zeg, nu ben jij bezig jouw angsten over te brengen op je kind. Daar schrok zij van, natuurlijk. Maar dat was meteen wel een mooie, hè, ik ben erg je weet het inmiddels, of misschien weet je het niet, maar als je ooit bij mij gekozen bent, ik ben erg van de confrontatie. Maar dat was wel een eye-opener voor me. Bij mij was het soms andersom. Ik zei tegen mijn dochter, als je buiten gaat spelen en je komt niet met een vieze kleren thuis, dan heb je niet goed buiten gespeeld. Dus bij mij was het soms misschien de andere kant op. Maar we moeten kijken, we weten dus waar het vandaan komt. Als je dus, als je zestig bent, dat is de periode... He, tot je vierde tot je zesde, dat is de periode dat je blauwdruk creëert voor je stressrespons. Dat is de periode waar je blauwdruk creëert hoe je in het leven staat en hoe je naar het leven kijkt. Dat is de periode ook bijvoorbeeld van tot derde jaar, van hoe je microbioom, dus hoe je hele fysieke reactie op de buitenwereld reageert, is gevormd. Die jaren zijn belangrijk, we kunnen dat niet meer omdraaien, maar je kan je wel realiseren waardoor het komt, dat je nu zegt dat lukt me niet, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, ik mag het niet. He? Ik moet wachten op mijn beurt. Iemand anders is belangrijker. Nu even je mond houden. Want als kind zijnde, hoor je dat zo vaak, hè? Kinderen eerst even de ouders uit laten spreken. Weet je wel? Je moet je mond houden. Hè? Nee, daar ben je nog te klein voor. Je kan het niet. Weet je wel? Nou, laat je oudere broer het maar doen. Die weten hoe het moet. Je bent niet goed genoeg. Snap je wel? En als dat maar vaak genoeg gebeurt... Dan ga je er eigen inkleuring aan geven. En die inkleuring die wordt natuurlijk versterkt door jouw ervaringen die je in de loop van de periode in jouw leven hebt ervaren. Dus als jij dan maar steeds je best wil doen, wat enorm veel voorkomt, vooral bij, nog wat meer bij vrouwen dan bij mannen, is... Dat je jezelf voorbij loopt. Dus het is niet zo gek dat we dan meer stress ervaren. Zoals Silverkruis Kruis net heeft laten zien. We willen zo goed ons best doen. We moeten dealen met alles wat er om ons heen komt. En dan krijgen we ook nog die social media. We gaan vergelijken met anderen. We denken we zijn niet goed genoeg. Want het gras van de buren is altijd mooier. En we zitten hier met een gigantische, gigantische stresslevel. Die echt ziekmakend is. Dus ik daag jullie uit om te kijken naar jouw eigen belemmerende overtuigingen. Hoe vaak zeg je tegen jezelf nee? Hoe vaak zou dat een ja kunnen zijn? Hoe vaak zeg je tegen jezelf, dat lukt me niet, dat kan ik niet. Ik heb het al zoveel vaak geprobeerd. Ik ben nu eenmaal zo. Allemaal fixed mindset. Laten we nou eens gewoon dat opengooien. Laten we nou eens gewoon zeggen, hé, in het verleden is het misgegaan. Maar ik kan nu dit en dit en dit. Ik ben zelf ontwikkeld. Ik heb zelf de steun van Fitspel, van Mira of wie dan ook. Ik ga dit nou wel eens doen. En natuurlijk voelt dat misschien angstig en misschien onwennig. En misschien ben je bang om te falen. Maar ik daag je uit om daar eens uit te stappen. Want het is dus echt mogelijk door die positieve mindset... Door de manier wat je tegen jezelf zegt, hoe je tegen jezelf praat, is het dus mogelijk om anders uh, om te gaan met mentale en ook fysieke beperkingen. Of tenminste gedachten die je over jezelf hebt. Een mooi voorbeeld is uh, iemand die kwam bij mij en die heeft uh, heel erg veel last van tinnitus, een ruis, een ruis in de oor. En er zijn wel meer mensen die dat hebben, er zijn eigenlijk heel veel mensen die dat hebben, maar zij kwam daar bij mij en ze zei van ik heb heel veel pijn op mijn lichaam en die tinnitus die wordt alleen maar erger en ik zie daar tegenop en ik zie daar tegenop, ik zie daar tegenop en ze had twee dagen daarvoor of zo was ze met een vriendin naar de sauna geweest en had ze daarna gelachen en gegeten en gedaan en ik vroeg aan haar goh, die dag met jouw vriendin daar in die sauna en lachen, feesten en brullen had je toen ook eh, last van die tinnitus en toen zei ze ik weet het niet in ieder geval niet bewust. <laughs> en ik moest er wel om lachen, maar dat is eigenlijk natuurlijk waar het om gaat. Dat is wat we zeggen als we zeggen where focus goes, energy flows. Als jouw focus is ik kan het niet, dan ga je dan ga je een wereld creëren die bevestigt dat je het niet kan. Want het irritante van wij mensen is dat wij graag gelijk willen hebben. Waarom? Omdat als jij niet gelijk hebt op jouw eigen overtuiging van jouw eigen zelf, dan zou dat betekenen dat jij je identiteit moet aanpassen. En dat is gewoon fucking kut, want dan moet het betekenen dat je alles moet gaan herzien. Alles moet gaan herzien. Dus ik, ik, ik ben ook tegenwoordig, ook zeg ik ook van heel vaak van, weet je wie je bent? Ik weet wie ik ben. Met de, met de vijfdaagse achter. Oh nee, sorry, je ziet het niet achter mijn bord, want ik heb een, ik heb een digitaal achterscherm gezet, maar. Ik ben hier bezig met, de, met, de live, met het live event, 19 juni. Jongens, ga het gewoon doen. Geef jezelf die, dat gewoon cadeau. Dat live event, 19 juni in Amsterdam, van half tien tot vier uur zijn we met dit soort dingen bezig. En ga je ontdekken waartoe jij in staat bent. En ik ben dus nu bezig met die invulling, dus de inhoud van dat live event. Dus het is echt een hele dag, super lekkere lunch er tussendoor. Nou, anyway, ga even naar Fitspap.nl schuin-live-event en zoek het op. En doe het gewoon, gun het jezelf. Uh, nou ja, genoeg promotie. Uh, maar ja, echt waar, het is echt voor mij is het no voor de waarde die je krijgt. Maar dat is logisch dat ik dat zeg natuurlijk. Uh, als je, Ik ben dus bezig met de inhoud van die, uh, van die, uh, van die, uh, van die masterclass of van, die, uh, live, van het live-event. Dat gaat over motivatie, over doelen stellen. Dat gaat over um, uh, authenticiteit en identiteit. En daarnaast gaat het natuurlijk over um, uh, van persoonlijk, persoonlijk ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap. En wat dat te maken heeft met de combinatie van fysiek en mentaal. Nou, In dat stukje inhoud wat ik aan het creëren ben over autonomie en identiteit, dacht ik van, hè, ik, wil, ik wil natuurlijk die dag dat jullie elk ding, bijna elke zin die ik zeg, dat je het moment hebt van, ja shit, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Dus ik ben continu bezig, nu, tot aanloop van het event, ben ik continu bezig om te kijken, hoe kan ik de inhoud zo creëren, dat jij elke keer een moment hebt van, wauw, zo heb ik er nog niet bekeken. En... en de invulling van, en dan ga ik een heel klein stukje van het event al verklappen, dan heb je dat daar niet. Als je de video, deze video al hebt gekregen en je doet mee met het event, dan weet je in ieder geval wat ik ga zeggen al. We hebben zo'n hoge pet op van identiteit en van autonomie, dat... Uh, hè? En dat, komt ook, dat is ook niet zo gek, zeker mijn generatie, 50-jarige, dus de 40 en de 60, die generatie is nog altijd geleerd. Je moet het zelf doen, je moet voor jezelf komen, je moet bla bla. bla, bla. en als je het gemaakt hebt, dan, dan is het bom, weet je wel. En als het goed gaat, dan zeg je, hè? als mensen vragen van hoe gaat het met je, in mijn... Ja, zoals ik het in mijn werkende leven ken, dan zeg je niet het gaat goed met me. Dan zeg je ja, het gaat goed, want ik heb het lekker druk, weet je wel? Uh, Dat is ons zo aangeleerd. Maar dus de, de, het, het, het, het, het idee dat je autonoom moet zijn en het idee dat je heel, heel goed moet weten wie je bent. En uh, dat je identiteit sterk is en bla, bla bla, Dat wordt nogal op een voetstuk gezet naar mijn idee. En ik kan je wel vertellen wat we dus in een live event, hoe dat, ik ga dat in het live event natuurlijk helemaal uitleggen. Maar ik geloof niet zo... In autonomie, in de zin van dat jij helemaal, 100% een uniek persoon bent. Omdat we simpelweg gewoon in een wereld, een klein stukje ga ik van het sluier optillen, omdat we gewoon in een wereld leven waarbij we onderdeel zijn van de totale wereld. En dan heb ik het niet alleen over je sociale leven, maar dan heb ik het ook over je milieu. Waar ben je opgegroeid? Weet je wel, dan heb ik het niet eens over jouw opvoeders, maar dan heb ik het ook over waar je bent opgegroeid. Hoe je bent opgegroeid? Natuurlijk. Wie zijn je vrienden? Pollution, weet je wel, ook gewoon. Gewoon ook die milieu die, die bepalend is voor ons. En als je simpelweg weet dat je dus jouw bedrading, dus wat jij tegen jezelf zegt, mede bepaald wordt door jouw omgeving, of eigenlijk voor een heel groot gedeelte bepaald wordt voor jouw omgeving, hoe jij over jezelf toch denkt is voor zo, nou, ik durf niet met, met zekerheid de, de, um, de cijfers te noemen, maar is mede bepalen of is, ik denk, ik denk meer dan 70% bepalend door je omgeving. Enerzijds natuurlijk door je opvoeding. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb mezelf geëvalueerd, weet je wel. Ik zeg ook, oh, ja, maar ik ben continu elke dag bezig met ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, dus ik denk niet meer helemaal op de manier zoals ik ben opgevoed, weet je wel. Maar anderzijds, mijn ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, van, van persoonlijke ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap, heb ik ook geleerd door anderen, snap je wel? Dus nou ja, anyway, eventjes weer terug bij de les. Dus waar het mij om gaat, is dat je open staat voor nieuwe bedradingen door zelftalk En dat betekent dus dat je niet jezelf de schuld hoeft te geven van, oh, dat is een negatieve, oh, pessimistisch en bla bla bla, negatieve mindset. Nee, ga gewoon op zoek naar de mensen die je daarbij kunnen ondersteunen. Ga op zoek naar de mensen die jou helpen in weer een andere manier van praten tegen jezelf. Ten slotte dan, als je gaat starten met de vijf seconden wakker, ogen open en een affirmatie of een dankbaarheid, dan wil ik zeggen tegen jou, die affirmatie, je kan erin geloven of je kan er niet in geloven. Het grappige is, het maakt geen moe uit of je er wel of niet in gelooft. Want... Het gewoon bewust opnoemen zorgt dus gewoon voor een neurale trigger. En gebeurt dat vaak genoeg, dan ga je er dus vanzelf in geloven. Want waar focus goes, energy flows. Dat is gewoon natuurkunde. Dat is gewoon fysiologie. Mijn beleving is dat wanneer je een affirmatie benoemt met een emotie erbij, dan leidt dat veel meer ook tot ander gedrag. Want we weten gewoon, gedrag wordt voor 95% gestuurd vanuit emotie. Dus als jij nou opstaat en je zegt, voor mij persoonlijk zeg ik, hè, en je zegt bijvoorbeeld, ik heb een slank, sterk en gezond lichaam, dan zou het sterker zijn als je daar een emotie in koppelt. Voor mij persoonlijk is dat, ik voel me vrij, ik voel mij vrij in, mijn, in een sterk en slank en gezond lichaam. Snap je wel? Dus dan maak je daar, kop je daar emotie in. Dus niet affirmatie, ik heb een fijn gezin en een fijne relatie. Nee, een emotie er Ik voel me dankbaar dat ik zo'n goede relatie heb en mijn kind zo goed gaat. Snap je wat ik bedoel? En dat ga je veel meer voelen. nou Als jij zover bent en je doet dat 30 dagen achter elkaar, dan ga je een verandering zien. En dan ga je ook de waarde van de ochtend zien. Je weet inmiddels, ik ben... Ook al kost het me elke ochtend moeite, jongens. Dat zeg ik ook. Het kost me elke ochtend moeite. Om kwart over zeven die wekker gaan. Om vijf seconden in mijn bed of tien seconden in mijn bed te blijven liggen. Om direct op te gaan staan. En dan die wandeling te maken. En dan mijn meditatie te doen. Het kost me een uur. Weet je, het kost me elke dag een uur. En het kost me elke dag moeite. Maar dat is de commitment die je met jezelf maakt. En ik kan die commitment maken na vier jaar, omdat ik weet wat het me oplevert. Maar juist die eerste 30 tot 90 dagen zal je wat moeite moeten doen. Maar hé, hey, jij bent de moeite waard om moeite voor te doen. Dank je wel voor het kijken of luisteren. Doei!